Ik uh, vind het heel de indrukwekkend. Het is ook hier mooi op de Ginkelse Heide. Je ziet hier een vliegtuig opstijgen en mensen die uit vliegtuigen springen. En dat is best wel interessant. Ik vind het wel vet dat dit zo nagebootst wordt. Ik vind het hartstikke goed dat jullie hier zijn, want je kan de mensen niet genoeg laten zien wat er hier in 1944 in Ede gebeurd is. Children are more important than you are I. Really. Wij beseffen nu ook dat het vroeger allemaal anders was. en Dat die mensen er gewoon neer werden gedropt om ons te bevrijden en, uh, ja, en dat ze zelf ervoor stierven. People have sort of enemies. They should, they don't, you don't need enemies, you need friendship. Friendship. Friendship and, and do, the, do your best. I always end up telling my kids to try and do the yes. Het is ook heel speciaal, want zo herinner je je wel alle gesorven en alle overlevende van de slag om Arnhem. Always remember this day uh, and uh, keep the, the the memory of it going uh, forever.